Jo, Brenda is uh, tien. Ja. Toch? Brenda is niet geïnteresseerd in, uh, in verhoogde moespaktuinen. Nee, nee, wat klukkend zijn, bloemetjes vind ik leuk. Ja. En hier zo, oké. Okay. Ja, het gaat allemaal moeilijk natuurlijk bij elkaar. Ja, zo ongeveer. Is... langs Dat en, uh, en. En wat doe je nog meer als tienjarige? Ik denk ook gewoon iets met bootjes in het water, vlot. Bootjes in het water, hadden we die? Een vlot bouwen, maar. Ja, bootjes! Ja. Ja. Oh, die kunnen we tekenen, Brenda. Bootjes. Huh? Bootjes, ja. wel bootjes en stijgers, maar... Oh ja, natuurlijk bootjes. Ik zat er ik aan, ik zet wel gelijk een beeld van kinderen die gewoon met die kleine bootjes gaan varen. Oh, dat is ook leuk. Ja, nee, maar het is gewoon, of met een met een, met een of een klokbouw. Ja, klokbouwen plotbouw. ja, worden misschien weer... Uh, zand, en en um, die dan zo gauw al niet kunnen en zo. Maar en uh, in het bootje is dat zeg maar. Um, heb je daar een stijger voor nodig? Ja, ik vind stijgers ja. vind ik wel uh, echt iets wat. Uh, ja, dat wel. Je ja. Moet ja. Een grote stijger vind ik. Niet wel. een stedenbouw, maar een stijgerbouw moeten we hebben. Ja, ja, ja precies. Gewoon de bootjes eraan, waar je gewoon zelf gemaakt hebt, maar ook had je de Swinters als je gaat schaatsen, ja? dat je gewoon je schaatsen onder kunt binden. Want je hebt hier bij de. Schaatsen mien... onder boten? Nee, maar Swinters wel. Je bedoelt een boot met schaatsen, Nee, niet met boten, maar die stijgen. Oh, dat je daar, uh... want ik, ik, ik zie al gelijk bootjes <laughs> met ze met schaatsen. <laughs> dat zullen ze ook doen, maar dat zou niet. Nee, ja. maar uh, als tienjarige kind, ja, ja. Als er ijs ligt. Want bij de munt heb ik ja, wel eens... Uh, nou ja, het in binnenwater ligt volgens mij wel redelijk gauw dicht. En dan ja. wordt echt wel zo'n schaatsen. Nou ja, dan is het ook zoiets... Uh, ja. Als het kan, uh, ja, ja. Ja, ja, ja, nice.